Klik hier voor Cloud. Klinkt te simpel? Maar dat valt best mee. In 60 seconden laat ik u graag zien waarom. Met de Cloudifier analyseren we in no time uw IT-landschap. In gestandardiseerde pakketten brengen we uw systemen over naar een IaaS of PaaS-structuur... die past bij uw organisatie, inclusief data en interfaces. Omdat we dit al vaak hebben gedaan, kunnen we dit voor een vaste prijs afspreken. Behalve eenvoudig willen we de cloud natuurlijk ook zo compleet mogelijk maken. Verschillende applicaties stellen verschillende eisen. Daarom bieden we meer clouds maken dan wie ook. Public, private, op onze eigen platform of bij een van onze talloze partners. Een combinatie van deze varianten is natuurlijk ook mogelijk. We noemen dat multi-cloud. Dankzij ons Cloud Integration Center beheert u het hele landschap als één naadloos geheel. Dit management framework zorgt ervoor dat u kosten, veiligheid en continuïteit eenvoudig in de hand houdt. Dat is Multicloud van T-Systems. Meer weten? Kijk maar op t-systems.nl slash cloud...